Hey, uh, ik ben Ingrid en uh, ik doe mee uh, met deze wedstrijd. Omdat het me hartstikke leuk lijkt om jullie te vertegenwoordigen. Uh, wil je meer dan dat? Wat zeggen andere mensen? Dat <laughs> was een vraag aan jou.